Wil jij meer weten over het Finse onderwijs, dan is een studiereis naar Finland een fantastisch idee voor jou. In Finland gaan we op bezoek bij verschillende scholen. En op die verschillende scholen krijg jij een mooi inkijkje in hoe het Finse onderwijs in elkaar steekt. Tijdens deze reis begeleid ik jou en proberen we samen jouw doelen te behalen. Zie ik jou ook tijdens deze Finlandreis? Tot snel!